Wij vragen ons af hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en welke skills belangrijk zijn voor het leven lang leren. We hebben afgelopen jaar een uh, challenge uitgezet en daar zijn drie winnaars uitgekomen die geweldige initiatieven ontwikkelen vanuit de praktijk. Vooral gericht op de vraag hoe en waar kunnen jongeren nou skills ontwikkelen die van belang zijn voor het leven lang leren. Technologie is overal, uh, digitale media, uh, tegelijkertijd snappen we er steeds minder van, lijkt het. Dus wat wij proberen te doen in naschoolse programma's, is kinderen leren met die technologie te spelen. Leren ook hoe uh, dingen in elkaar zitten, dus hoe werkt een mobiele telefoon of hoe werkt het internet. Zodat ze wat bewuster worden van die media en er ook uh, in de toekomst uh, beter zelf mee om kunnen gaan. De arbeidsmarkt is heel erg uh, overgeorganiseerd uh, en vooral landelijk georganiseerd en we willen het hier regionaal organiseren. Mogelijk maken dat mensen kunnen leren. Want heel vaak is het geld of de tijd een belemmering om te leren. En die ja, mensen hebben leren, dan denken mensen gelijk aan boeken. Nee, het moet ook zijn leren in de praktijk. Dus we gaan, de eerste... dus gaan met elkaar eens een discussie uh, over uh, wat leren jullie eigenlijk? Ik denk eigenlijk dat de allerbelangrijkste uitdaging van de toekomst is um, als je kijkt naar hoe de wereld zich ontwikkelt, uh, die heeft met empathie te maken. Als je kijkt naar skills van mensen dan, van, dan, dan vergroten we de mogelijkheid om de stap van de ene sector naar de andere sector te maken. Het gaat er mij om dat de praktijk aanzet is om aan te geven hoe we die skills kunnen ontwikkelen, dat professionals daar hun kennis in uh, kunnen tentoonstellen en kunnen delen. En via het kenniscentrum willen we die kennis ook verder brengen.